We hebben al verschillende filmpjes gedaan met ons, uh, we hebben al veel gewerkt aan buikspieren, we hebben gewerkt aan het bovenlichaam, we hebben gewerkt aan verschillende dingen die we op de vloer kunnen doen, improvisatie en we hebben al onze eigen dans gemaakt. Wat we nog even nodig hebben is conditie. Daar gaan we mee werken vandaag. Stap 1. Wat heb je nodig? Een dobbelsteen, kan ook een kleine zijn, hoeft niet groot. En een lijstje die je of zelf kunt maken, of je kunt deze gebruiken. Elk nummer staat voor één oefening. Stap 2. Je hebt nodig een timer. Je rolt de dobbelsteen. Wat eruit komt, doe je voor één minuut lang. Je kunt hem ook met z'n tweeën doen, als je iemand thuis hebt die je kan helpen. Job, gooi hem. Ik moet doen wat er gezegd wordt. Vier. Ik ga net zo lang door, totdat Joop weer gooit. Zes. Vijf. Ik even staan. Succes!